Het leuke van de bijeenkomst was dat er van alle kanten waren de vertegenwoordigers. Wat het natuurlijk oplevert is naast het feit dat je elkaar weer eens een keer ziet, is dat je gewoon ook echt concrete verdienmodellen samen kunt gaan formeren. De ambitie van Flevoland is om op termijn grondstoffenleverancier te zijn. Ik denk echt dat met de partijen die hier nu aan boord zijn, hè, provincie, gemeente, maar ook alle marktpartijen, alle bedrijven, dat het echt kan. Recycling is belangrijk. We zien eigenlijk ook op de scholen in Almere dat er nog weinig gedaan wordt aan scheiding van afvalstromen. Daar, daar wordt nu op ingezet. En hoe mooi zou het zijn... ...als er ook heel duidelijk in beeld gebracht wordt, ook binnen die school, hoe die reststromen naar buiten gaan... ...en hoe ze uiteindelijk ook in producten die scholen gebruiken weer terugkomen. En het belangrijkste is denk ik dat we gewoon moeten doen. En er zijn heel veel mooie voorbeelden al, dus draag de voorbeelden uit hè, die er al zijn. Hele mooie producten die al ontstaan zijn vanuit het circulaire gedachtegoed en ga het gewoon zelf doen.